Over vijf jaar stellen we het investeren in menselijk kapitaal centraal in plaats van in het financieel kapitaal. Naar slotverrekening zijn het de mensen die techniek en geld in winst omzetten. Over vijf jaar betekent het woord organisatiecommitment dat organisaties gecommitteerd zijn aan hun mensen. Over vijf jaar gaat leven lang leren, niet over kennis delen of kennis overdracht, maar hoe we samen in on- en offline communities nieuwe kennis kunnen ontwikkelen. Om weer te beginnen bij wat mensen zelf willen en kunnen. Want dat biedt ruimte om elkaar vragen te stellen. Dat biedt ruimte om te kijken waar je echt naartoe wil ontwikkelen. Op plekken die van nature tot ontmoeting stimuleren. Alleen in de echte ontmoeting met het andere Blijf je leren over jezelf. En ik ben benieuwd waar we over vijf jaar zijn.